Goedemorgen, ik ben Sjors. Op deze wat mistige ochtend sta ik ergens in Amsterdam-Zuid. Ik ga u nog niet verklappen waar, maar ik ga u wel een fantastische woning laten zien. Het is een, echt een klassieker. Uh, klassieke indelingen, klassieke afwerkingsstijlen en ook een klassieke entree. Drie verdiepingen heb ik achter de voordeur zitten. Ik ga u eventjes een korte tour geven. Via de ruime hal naar de twee woonkamers en suite. Als je kunt zien, ook hier weer de hoogte aanwezig. Het uitzicht is fenomenaal. We kijken uit op water, op groen. Dat vind je niet heel veel in Amsterdam. Open haard aanwezig, hoort eigenlijk ook wel bij een klassieke woning. Dat zou er toch wat zijn. Wakker worden, Dit uitzicht, dakterrasje, fenomenaal. Het huis biedt dus enorm veel mogelijkheden. Grote gezinnen, samengestelde gezinnen, geïnteresseerd. Doet eens een belletje naar ons. Ik ga u graag rondleiden in de toekomst. Tot snel. Dag.